Hoe verkoop je als ondernemer je bedrijf? Waarom zou je dat doen? En wat komt er allemaal bij kijken om het goed te doen? Welkom bij dit 7 tv gesprek uit de serie Dream Exits. Een serie die ik maak samen met No Monkey Business. No Monkey Business is een bedrijf dat techbedrijven helpt bij de verkoop. En in deze video spreek ik met Thomas Riedijk... die dit jaar zijn bedrijf Business Forensics verkocht... aan het in München gevestigde Cleversoft Group van harte welkom dames. Uh, dat is dus dit jaar afgerond dan, hè? Ja. Eind september. Dan was het, het eindstadium kan ik me voorstellen, zeg maar ja. wel ultra spannend of niet? Ja. ja. Want dat, dat ging in één keer een stukje anders dan je had voorspeld. Hè? Maar laten we bij het begin ja. beginnen, hè? Want, ja. want ik heb uh, een beetje online, uh, zeg maar, gekeken naar business forensics. Kun je in, jip en Janneke uitleggen wat jullie deden? Dat uh, nou, doen? doen, nog steeds. Ja. Wij, wij helpen uh, banken, verzekeringsmaatschappijen en andere partijen in de financiële sector... om uh, financial crime zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Dus wij ben je dan een IT-bedrijf? Wij, wij leveren uh, softwareoplossingen ja? uh, op basis van data... Criminele activiteiten zo vroeg mogelijk te identificeren. En dan de organisatie te helpen. De maatregelen tegen te treffen. En met criminelen, je bedoelt daarmee niet cybercrime-achtige dingen, met phishing en ransom en zo. Ja, ook, ook. Ook. ja juist ook. Oh, okay. uh, bijna alle financial crime heeft nu zijn oorsprong wel in een in digitale uh, uh, distributie. Yeah. En daar kijken we ook heel nadrukkelijk naar. Ja. En hoe lang uh, bestaat het bedrijf? Tien jaar. En heb jij het zelf gestart? Nee. Nee, het zijn twee andere oprichters geweest ja? um, die in 2010, ook september 2010, uh, zijn begonnen. Ja. Uh, die hebben het de eerste vier tot vijf, zes jaar uh, verder ontwikkeld, groot gemaakt. En toen was het tijd voor de volgende generatie. De technische oprichter is nog een tijd lang aangebleven. Ja. Uh, maar uiteindelijk ben ik het uh, gaan overnemen en verder brengen. En ben jij het, want vanaf wanneer was jij erbij aangesloten? 2012. 2012. En ben je toen meteen aandeelhouder geworden ook? Uh, ik ben na één jaar aandeelhouder geworden. En okay. dan en, en even, want zo meteen gaan we inzoomen. Hè? Want daar willen we met dit gesprek met name over hebben hoe ja. dan zo'n verkoop in zijn werk gaat ja. en waarom je dat überhaupt zou doen. Ja. Uh, maar toen dat proces startte, met hoeveel aandeelhouders waren jullie toen? Ik was de derde. De derde, dus ja. je was met drie ja. mensen aandeelhouder, of was ja. dat ook private equity? Dus nee, gewoon nee drie, drie mensen. Die ook in ja. het bedrijf actief waren. Ja. En het moment dat jullie met de verkoop gingen starten, of in ieder geval met de plannen gingen starten, waar stond het bedrijf toen qua omzet, positie in de markt, kun je daar iets van? Ja, wij wij waren net, uh, uh, uh, stonden net op het punt om erkend marktleider te worden in ons soort uh, software. Uh, hadden eigenlijk de grootste verzekeraars en een aantal grote banken in Nederland uh, inmiddels als klant mogen verwelkomen. Um, uh, en het, het, in, in software het verandert de technologie voortdurend. Ja. En wij stonden op het punt om ook een technologie migratie naar de next generation uh, te moeten maken. En dat betekent richting cloud? Of, ja. Uh, uh, ja. Want, uh, want wat doet jullie software dan? Is dat, wat doet die precies? Dat, uh, twee dingen. Op basis van databronnen, zoals transacties, verzekeringsclaims, maar ook inloggegevens van internetbankieren, ja. proberen wij criminele activiteiten te herkennen. Dat is soms heel simpel. Uh, hele grote contante bedragen zijn per definitie verdacht. Ja. Maar soms verandert ook iemands gedrag. Want de ene op het andere moment, zonder dat daar een aanwijsbare reden is, Nou, die is dan waarschijnlijk gehackt. Nou, al die signalen, dat is het ene deel van de uh, applicatie, die worden gegenereerd, worden verzameld. En dan hebben we een tweede uh, uh, deel die dat eigenlijk uh, presenteert aan een eindgebruiker op een hele laagdrempelige manier met veel visualisaties. Ja. En begeleidt dan die gebruiker in de, het verdere onderzoek en de afwikkeling van die uh, risicosignalen. Wat een bedrijfskritisch, uh, uh, Ik bedoel, dat moet je wel goed doen, dit, hè? Ja, ja. ja als je een keer een, een risico mist... Ja. Uh, voor je klant dan kan dat zomaar tot hele hoge boetes leiden. Ja. Uh, als je te veel signaleert, dan kan dat voor heel veel, tot heel veel nutteloos werk uh, leiden. Je moet echt die balans zien te vinden tussen zo weinig mogelijk dingen missen, maar wel de meest relevante uh, en effectieve manier van werken kunnen aanbieden. Hm. En jullie businessmodel, is dat uh, alleen licentie? Of is het ook advieswerk? Of hoe, wat is jullie businessmodel? Uh, ons businessmodel draait helemaal om de oplossingen die wij leveren. Ja. Uh, het, het, uh, nu bijna, uh, het nu overgrote deel komt uit uh, licenties, ja. uh, jaarlijks terugkerende bedragen. En een deel daarvan is uh, consultancy en ondersteuning, maar altijd gerelateerd aan ons product. En dus de meerderheid is licentie? Ja. Oftewel een lekker schaalbaar uh, ja zoals ja. elke ondernemer ja. droomt, ja. zeg maar. Ja. Um, en, dan, en, want, en hoe groot waren jullie, want je zegt marktleider, maar kun je ook iets over omzet zeggen of is dat uh, zeg maar niet uh, bekend? Nou, dat, dat, die omzet die uh, passeerde net de, de 3 miljoen euro per jaar grens. Okay. Uh, 25 medewerkers, uh, 12 klanten. Oké, okay. en dan waarom dan de plannen om te gaan? Want je zou kunnen zeggen, nou, dat 3 miljoen klinkt als een aardige omzet, maar als ik jouw product hoor, denk ik, nou, daar valt ook nog genoeg groei te, uh, Klopt. te behalen. Is dat de reden? Waarom de verkoop? Of waarom de plannen uh, voor verkoop? Uh, mijn, mijn, uh, de enige overgebleven oprichter uh, ambieerde zelf een exit. Okay. En ik wil het niet in mijn eentje doen. Ik heb, het is, denk dat je met z'n tweeën veel meer weet. Uh, ja. En dat die discussie ook uh, van toegevoegde waarde kan zijn. Uh, wij stonden voor die technologie-migratie. En waren eigenlijk te bescheiden gegroeid de afgelopen jaren. om dat uit onze eigen cashflow te kunnen financieren. Ja. Uh, en wij wilden daarmee ook internationaal heel snel groeien. En ik zocht ook een partij die ons zou kunnen helpen in die internationale expansie. Oké, okay, dus dat is echt wel een hele. Een rij, zeg maar, een, echt een aantal agendapunten. Ja. Uh, die als reden. Uh, en en, en dan, dan zit je dus op een gegeven moment met z'n drieën om de tafel. en dan zeg je: we gaan dit traject inzetten. En dan? Ja, uh, Want met de drie aandeelhouders toch, of niet? Uh, nou, er waren toen nog twee. Oh, er waren nog maar twee. Ja, een Waar eerdere, was de derde dan? Uh, die was al eerder, in, die was in 2016 uitgestapt. Ah, okay. Dus, dus bedoel... zijn belang heb ik uiteindelijk overgenomen, ah. waarna we met z'n zijn overgebleven. Ah. En de andere oprichter wilde uiteindelijk ook rond deze tijd... Uh... En wat was zijn signatuur? Zeg maar? Was hij de technische man? Of hij de... was de technische man, ah. ja. En omdat je toch een migratie ging doen, werd ook de afhankelijkheid van hem, die kon dan ook kleiner worden. Want als ik hem niet zou hebben betrokken uh, bij die migratie, dan was dat ook een heel natuurlijk moment om uit te stappen. Ja. En dat is ons geluk, dat hebben we met andere mensen voorbereid en uiteindelijk uitgevoerd. Dus jullie zaten met z'n tweeën, het is als, nou, dan is dit het beste moment om maar eens te gaan kijken naar een, een verkoop of het zoeken ja. naar een nieuwe partner eigenlijk, ja. mag je het ook noemen. Uh, en, en dan? Want daar ben je ook niet ervaren in. Tenminste, ik neem aan dat je, of heb je het al eerder gedaan, Ja, ik heb dat zelf wel eens eerder gedaan, ah, okay. maar dan nog uh, blijft het een spannend traject. Hè? O, Wanneer of? had je het eerder gedaan dan? Uh, 2009 heb ik het eerder gedaan. Oké. Okay. Ja. En was je daarmee al financieel onafhankelijk ook? Nee. nee. Dat niet? Je moet nog nee. gewoon werken voor de centen? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. En nou niet meer? Ik blijf nog wel even werken voor Ja, mijn ja, maar het hoeft ja. niet meer. Dat, dat... Ja, ja, dat heet financieel onafhankelijk toch? Ja. Maar ja. dat, maar dat zit in je hoofd, hè? dat ja, staat ja, ja. niet op je hoofd. <laughs> Dat zeggen ja. al die gasten. Ja. Ja. Nee, maar dat ben maar niet. Ja, het is leuk. Ja. Dus je zit met z'n tweeën. Je gaat ja. dat traject in. En dan? Uh, dan ga je op zoek naar een partner die je daarbij kan begeleiden. Dat was wel meteen wat jullie zeiden, van we ja. gaan het niet alleen zelf ja, doen. Ja, klopt. Okay. Dat klopt. Het, het, uh, de werkdruk ligt sowieso al heel hoog. Hè? Ja. We, we blijven groeien, we blijven uitbreiden en ook onze klanten stellen hoge eisen aan ons. Dus dat wilden we er gewoon niet bij hebben. Nee. Um, nee, en, en je doet dat er ook niet even bij, denk Nee, ik, hè? je doet het er ook helemaal niet het, het, Zeker Zeker op het moment dat de, de, de, de eerste groep van geïnteresseerde partijen langskomt en hun vragen gaan stellen. En ze gaan allemaal andere vragen stellen. Dan kost het gewoon heel veel tijd om die te kunnen beantwoorden. Ja. En, en, en hoe kwam je bij No Monkey Business terecht dan? Um, nou, uh, wij zijn op zoek gegaan naar een partij die uh, ons in, het, um, uh, in, in, in de selectie van uh, geïnteresseerde kopers kon begeleiden. De eerste partij waarmee wij spraken had voornamelijk een netwerk in, uh, in private equity. Echt heel erg financieel gedreven spelers. En dat stond ons allebei een beetje tegen. Hm. Uh, en daarvan hebben we geleerd dat je ook echt naar andere kenmerken moet gaan kijken. Uh, en bij No Monkey Business kwamen we uh, uh, een partij tegen die uh, eerst naar je organisatie, en de verkoopkracht van je organisatie, wil gaan kijken. Uh, om daarna pas uh, potentiële kopers te gaan selecteren en veel breder uh, instak dan alleen maar financieel geïnteresseerde partijen. Ja, ja. Maar ook strategische partners, ook uh, partijen die met jou een portfolio wilden opbouwen zou kunnen selecteren. Maar wat uiteindelijk de doorslag gaf is dat uh, uh, Martijn en zijn, uh, zijn partners binnen No Monkey Business allemaal zelf al een keer hun eigen bedrijf hadden verkocht. En dat waren ook technologiebedrijven. En um, ik was voornemens om aan te blijven en te blijven werken bij Business Forensic. Mijn partner wilde eruit en dat ja. is toch ook een emotioneel best moeilijk proces. Zo, Dat kan dat me was voorstellen. zijn kindje en ja. daar moest hij afscheid van nemen. Dus hij heeft een heel ander pad wat hij bewandelt, ja. emotioneel ja. dan jij. Ja, ja. ja en uh, vooral bij Martijn zagen we dat hij dat herkende. Hmm. En dat gaf eigenlijk vanaf het begin een heel vertrouwd gevoel. Hmm. Hij, hij, natuurlijk zit er een financiële drijfveer en een strategische ja. drijfveer achter, maar er zit ook een emotioneel proces achter. Ja. En omdat hij daar ook voor had, zijn we uiteindelijk met hem in zee. En, en wat ga je dan van fases door voordat je überhaupt eens dus een keer de deuren open gooit en zegt van uh, kom maar langs? Wat, wat moet je dan allemaal nog op orde hebben? Nou, je, je gooit eerst de deuren open voor No Monkey Business en ja, die ja, komen ja, precies, langs. Ja, ja, precies. Dus die, die stellen ja. een aantal vragen, die ja. doen een aantal analyses, die ja. geven een aantal adviezen en daar ga je dan over met elkaar in gesprek. En dat deden niet alleen mijn partner Robert en ik, maar ook anderen. Andere mensen vanuit het management team uh, om voornamelijk de verkoopkracht en de de positionering van je bedrijf te verbeteren en te verstevigen. Nou, als je daar een aantal stappen in hebt gemaakt, is het tijd om je verhaal uh, sterker te maken, je pitch te verbeteren. Ja. En met dat verhaal ga je uiteindelijk, uh, ja, je doelgroep, de, de geïnteresseerde beleggers en En heb je ook echt dingen aangepast? Of is het, is het alleen maar, ja, ik bedoel met alle respect, maar is het alleen maar opsmuk? Dat je zeg maar, het een beetje oppoetst? Of is het ook echt dat je dingen echt gaat aanpassen voordat je de, de, zeg maar, de verkoop gaat doen? Ja, dat, dat, hangt, dat hangt natuurlijk wel een beetje van de status van je bedrijf af. Maar ja. wij hebben echt wel dingen aangepast. Zoals? Uh, we hebben ons, uh, producten, onze producten, onze propositie wat, uh, wat aangepast. We ja. hebben wat uh, laagdrempeligere producten ontwikkeld. Uh, uh, uh, Martijn noemde dat snackable producten. Ja. Die gewoon wat makkelijker uh, aan de man te brengen zijn. En we hebben, we deden, hebben nooit wat aan marketing gedaan. Hmm. En we hebben onder hun begeleiding een hele uh, digital marketing uh, uh, functie en afdeling uh, opgericht en ingericht. En dat leverde eigenlijk al vanaf het begin uh, extra leads op, een, uh, een, een grotere funnel. En dat was natuurlijk voor de koper uiteindelijk ook heel interessant. Ja, en want, gek, gek ja. genoeg, na de overname bleek dat dat een van de, een van de, uh, de gems was in onze organisatie die ze meteen binnen de rest van de groep uh, hebben willen kopiëren. Serieus? Ja. ja. Wat gaaf. Ja. Dit, omdat het wel, ja, dat was je alleen niet achtergekomen. Nee. nee, nee. Um, dat is ook een, wat, een blinde vlek bij ons. Ja, ja dat is wat, wat, wat, waar dan zo'n organisatie als de Monkey Business jullie op, op duidt. Ja, ja. En dan ga je zo'n proces in. En want hoe lang, hoe lang loopt zo'n proces dan totdat je zo'n beetje verkoop klaar bent? Zeg maar? Hoe lang zijn jullie daarmee bezig geweest? We zijn vier maanden bezig geweest voordat we uh, klaar waren met presentaties en uh, uh, eigenlijk ons pitchdeck uh, de wereld in wilde sturen. Ja. Daar zijn we vervolgens ook nog vier maanden bezig geweest... met het selecteren, het entameren, het beantwoorden van de vragen... en uiteindelijk tot een shortlist te komen waar je een keuze uitmaakt... en daar dan een exclusieve uh, uh, doodillingsperiode mee, mee ingaat... Uh, de eerste partij waar we mee in gesprek waren, uh, kwam uiteindelijk terug op uh, de eerdere voorwaarden die ze stelden zonder dat ze dat goed konden, on konden onderbouwen. Hmm. Dus daar hebben we zelf, onszelf teruggetrokken uit dat proces, wel drie maanden mee verloren. Okay. En de partij die daarna kwam, uh, daar zijn we uiteindelijk met twee maanden klaar. Maar oh, het was niet de second choice zeg maar, die stond niet in de wachtrij wel? Die stond niet in de wachtrij, nee. dat was een hele nieuwe partij die, okay. uh, die out of the blue uh, zich, zich aanbood precies in de, in de week dat, uh, dat ik begon te twijfelen over de partij waarmee we in gesprek waren. Uh, en die was zo concreet en die was zo overtuigend dat we daar ook binnen, binnen vijf of zes weken was het hele proces afgerond. of toeval bestaat niet hè, wat dat betreft dan. Nee, dat, dat, soms ja. vallen dingen vanzelf op een, ja. uh, op een goede want plek. Want hoeveel, was er veel interesse? Uh, er was uiteindelijk best veel interesse ja, wij hadden de luxe dat we konden kiezen uit meerdere aanbiedingen. Oké, okay, want wat zijn kenmerken van een bedrijf, wil het interessant zijn om te kopen in jullie, wat maakte jullie een interessante bruid zeg maar? Uh, wij hebben hele indrukwekkende klanten. Dat zijn grote, reputabele merken die eigenlijk iedereen in Nederland wel kent. Ja. Uh, een groot percentage van de totale omzet is rekeuring uh, en, en herhaalbaar. Ja. En in dit geval binnen de groep was er ook een bijna perfecte aansluiting op de uh, producten die al aangeboden werden. En datgene wat wij nog aanbieden. Hm. De partij die ons uiteindelijk uh, heeft overgenomen is ook actief in de financiële industrie. Doet ook banken en verzekeraars. Uh, zit ook in uh, uh, compliance en uh, regulatoire verplichtingen, alleen niet op financial crime prevention. Oké, okay, dus dat is puur strategisch voor hen. Ja. Ook. Ja. en dat betekent, heb ik wel eens geleerd, dat dat, dat is voor de multiplier, voor de waarde, voor je bedrijf, voor de waardering van je bedrijf, staat het positief iets, hè? Dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, ja. zegt hij met een grote ja. grijns. Ja. Uh, dus dat was nog eens een keer een meevaller ook nog. Want even voor de duidelijkheid, hoe werkt zo'n no monkey business? Wil die doen dat niet gratis neem ik aan hè? Hoe, nee. Hoe werkt hun propositie? Krijgen zij een piece of the cake? Uh, ja, ze krijgen een, uh, uh, ze hebben een, een, uh, eigenlijk een tweeledig verdienmodel ja. um, de, voor die begeleiding in het begin. Uh, en ook het, het, het uh, verbeteren van de verkoopkracht van je organisatie vragen ze een beperkte fee per maand. En die is afhankelijk van de grootte van het bedrijf dat ze begeleiden. Mm -hmm. En uiteindelijk aan het eind van de rit vragen okay. ze een percentage van de waardering van je organisatie. Ach, oh god, dus geen uurtje factuurtje? Nee. Ah oké, okay. nee. dat is ook wel lekker toch? Ja. ja, je kunt eruit halen wat erin zit. Ja, precies. Ja, en dat en je, ligt ook helemaal je aan bent. jezelf hè, als ondernemer. Als je, als je heel veel te verbeteren hebt, dan uh, hebben ze een hele drukke bezette baan aan je. Ja. Um, maar goed, die balans die vind je vanzelf wel. Als je nou terugkijkt naar het hele traject, wat heb je daarvan geleerd? Ik denk dat ik nog meer uit No Monkey Business had kunnen halen dan ik nu uit ze gehaald heb. Ik heb een aantal hele belangrijke uh, uh, punten kunnen verbeteren onder hun begeleiding. En daar ben ik heel tevreden mee. Maar ik denk dat er nog meer in gezeten had als ik daar harder aan had getrokken en actiever mee bezig was geweest. Zoals? Um, ik denk dat in... Um, Um, we hebben voornamelijk gekeken naar de positionering en marketing. Later naar uh, uh, het, het verkoopbaar maken van producten. Maar ik denk dat er nog een traject achter komt en dat is het leveren van de verkochte producten. En dat is waar we nu intern heel druk mee zijn. Maar ik denk dat zij, als ik hen daar eerder bij had, betro bij had betrokken, dat ik daar veel Eerder verbeterslagen in had kunnen maken. En je wellicht nog iets meer autonome groei had kunnen doen en iets later had kunnen verkopen. Is dat dan de consequentie daarvan? Of doe je nee daar hoor, mee? nee hoor. Dan had ik gewoon uh, uh, veel meer van hun kennis en ervaring gebruik kunnen ah, maken. Op die manier. Ja. Ja, ja. Dus ze zijn eigenlijk meer dan, uh, zonder dat in een reclameprijs voor een Monkie Monkey wil worden, maar het is een onderdeel van dit proces, van ja. partij volgens ja. mij. Ze zijn dus veel meer dan een adviesclubje ja. Uh, eigenlijk. Ja. Ja. Ja. ja, ze komen ook echt met je mee ondernemen. Ja. En ik, die, die betrokkenheid stralen ze ook uit. En dat is heel anders dan een, dan een echt een, uh, op de financiën gefocuste uh, intermediair, die ja. Ja, alleen maar je, je balanscijfers uh, beoordeelt, uh, daar de multipliers op loslaat en ook naar financieel geïnteresseerde partijen gaat kijken. En dan komt die Clevers, Cleversoft Groep, is het een, ja. een Duits uh, bedrijf of ja. in München gevestigd? Is dat ook Duits? Ja. Ja, het is Duits, maar het heeft een Nederlandse eigenaar. Ah. Uh, Maine Capital, uh, van oorsprong uit Den, uh, Den Haag, hebben ja. ook een, een fonds dat ze vanuit Frankfurt uh, beheren. Okay. Um, en vanuit Maine is uiteindelijk uh, Cleversoft in 2018 geacquireerd. met het idee om uh, vanuit die organisatie een Europees brede speler te maken in regulatory compliance ja. en integriteitsrisico. Uh, en die zijn langzaam. Uh, uh, partijen daaraan aan het toevoegen, zodat de totale propositie, maar ook de geografische dekking, steeds groter wordt. En uh, hoe kom je dan tot een prijs? Um, wij hadden zelf een, een prijs in gedachten um, dat, dat, en, en daar ook een formule voor gehanteerd, waarmee we de waardering van onze eigen organisatie volgden. Ja. We hadden ook um, uh, de verwachting dat, dat daar nog wel een plusje bij zou kunnen komen als er een strategische koper kwam. Uh, hoe uh, uiteindelijk de koper aan de waardering van ons is gekomen, dat weet ik niet. Dat, uh... Maar lag het ver uit elkaar, zeg maar? De nee, de... nee, dat lag niet ver uit elkaar. Ah. En het was, was het een plusje of was het een plus? Het, het was een plusje, ja, maar ja. het was voldoende plus. Ja, ja. En de bedragen maar, zijn niet bekendgemaakt van de verkoper? Nee, nee, die zijn en die worden ook niet bekendgemaakt. Uh, maar het, het, het, het, het, het meest overtuigende argument uh, voor mij om hier wel ja tegen te zeggen, was uiteindelijk het strategische vooruitzicht voor de organisatie. Ja. Alle ambities die ik had met het aantrekken van een, van een, een kopende partij, uh, konden hiermee worden ingevuld. Ja. En mijn oorspronkelijke idee was om, uh, dat mijn partner de exit wilde alleen zijn aandelenpakket aan te bieden... en zelf nog een tijdje door te ondernemen. Um, en dat zou misschien voor mij persoonlijk financieel wel een betere deal opgeleverd hebben over drie of vijf jaar. Uh, maar hier zaten zoveel uh, strategische plussen bij ja, ja. voor de organisatie... Dat ik eigenlijk uiteindelijk daarvoor gekozen heb en dan mijn ego of mijn portemonnee misschien een beetje aan de, uh, aan de kant gezet. beetje, want medelijden uh, uh, uh, weet niet, je... Nee, maar goed, je had inderdaad, als dit nu de komende drie, vijf jaar erg goed gaat, ja. dan uh, nee, maar genoeg, je over een, uh... genoeg is genoeg. Ja, zo is het ook. Weet je, de, dus uh, en ik wil toch uh, blijven werken. Ik was nog lang niet klaar met dit bedrijf en ik krijg nu uh, in een veel bredere context met veel meer potentieel de kans om te laten zien uh, wat ik denk dat dit bedrijf kan bereiken. De, je, je partner die ze er dus uit nu, die is ja. klaar, die, heeft ja. zijn, uh, die doet zijn portemonnee dicht en die zegt aju. Uh, nou en, die, uh, heeft, die zal ongetwijfeld ook wat anders gaan doen. Ja Dat precies, is, maar in ieder uh, geval los van, van, ja. van jouw koers, ja. uh, dan heb je ook wel. En dat, ik, bedoel, ik heb wel eens vaker ondernemers geïnterviewd die mm hun -hmm. bedrijven hebben verkocht, lekker ondernemend en uh, niet al te groot yeah. en uh, mannetje of 10, 20, 30, paar miljoen omzet en dan gaan ze het verkopen. Nou sterk nog, Martijn is er daar één van, yeah. uh, wel, wel, wel iets groter dan dat, maar toch, die komt dan in zo'n grote uh, organisatie te hangen ergens, mm -hmm. krijgt daar een prachtfunctie yeah. en, uh, en weg is de lol. Yeah. Uh, yeah. En, uh, en na een half jaar denken ze, man, had yeah. ik maar de deal meteen goed gemaakt en dan yeah. gewoon meteen uitgestapt. Yeah. Hoe groot is dat risico voor jou, denk je? Nou, ik, uh, ik, heb, ik wilde niet weg. En ik wil nog steeds niet weg. En dat wist ik van tevoren. En ik heb ook nagedacht over hoe ik, zou, hoe ik dat zou kunnen voorkomen. En uh, bij, ik, ik heb met mijn managementteam uh, een heel duidelijk strategisch plan uitgewerkt. En uh, ik meteen in het begin van de onderhandeling gezegd wat er ook gebeurt, ik wil dat, ik wil de tijd hebben om dat plan te, te, zich te laten bewijzen. Hm. En dat hebben we ook gewoon contractueel kunnen vastleggen. Okay, dus er zijn je... natuurlijk wel een paar parameters uh, waar ik aan moet voldoen. Een bepaald gedrag dat ik moet naleven. Er ja. is al wat beperkingen in mijn beslissingsbevoegdheid uh, ja. uh, neergelegd. Maar dat vind ik allemaal niet zo erg. Ik wil gewoon dat strategische plannen. Uh, en blijft ik... Business Forensics gewoon Business Forensics blijft de naam bestaan? Of ja. Hoe werkt dat? Okay. ja, voorlopig wel. De okay. naam van het bedrijf blijft de naam van het bedrijf. De naam van het product blijft ook uh, gehanteerd en gevoerd worden. Okay. Uh, alleen iets wildere plannen nu. Of tenminste, in de, de, Het gas gaat erop nu meer zekerheid om de ambitie waar te maken zoals we die voor ons ja, hadden Ja, zo zeg meegelegd. je dat heel netjes. Ja. Hey, en toen je uiteindelijk die deal had gesloten, hè? Dan ja. dat momentum, hoe ging ja. dat moment? Is dat dan, hoe, vertel eens. Ja, dat, het moment zelf is heel onwerkelijk. Ja. Uh, je hebt er natuurlijk maanden naartoe geleefd en dan verwacht je een hele uh, een climax, een ja. apotheose. Maar ja, nee, je, je bent nog gewoon met dezelfde mensen. Je zit naast jezelfde partner, het is een handtekening zetten, je bent klaar. En daarna denk je, nou gaat het dan nu gebeuren? Willen we het nu vieren? Nee, je gaat gewoon weer werken. <laughs> er is gewoon weer een, een, een nieuwe klant met een vraag ja, of een ja. nieuwe prospect. Maar toch, hè, en ik ben maar een hele simpele presentator. Ja. Dus ik zal het op het moment nooit zeg maar, meemaken. Maar er komt dan op een gegeven moment gewoon een bedrag. Wat dan niemand ooit wil vertellen ook. Ja, sommigen wel. Maar er komt best wel een bedrag op je Maar ja. dat komt op een gegeven moment gewoon op je bankrekening. Ja. staan er ja. gewoon op. Ja. Heb, je, heb je toen iets geks gedaan of zo? Nee. Gewoon niet geen een nee. dikke auto gekocht. Of nou, die ik, ik, ik heb uh, mijn het opbrengst van mijn aandelen omgeruild in aandelen in de moeder. Oh, dus je hebt helemaal niks gecashed? Ik heb, nou, ik heb wel iets gecashed, um, um, maar niet veel. Oké. Okay. En daar heb ik ook geen gekke dingen van gedaan. Oh, je bent gewoon heel rustig gebleven en alles gewoon. Helemaal niet. Uh... Maar misschien tekent dat wel zeg maar, ondernemers die gewoon serieus met hun business bezig zijn. Nou, of, of ik rustig ben, dat, dat, dat, dat laat ik in het midden. Ja. Um, <laughs> uh, maar ik, het is nog steeds hetzelfde bedrijf. Ik werk ja. nog steeds met hetzelfde fantastische team. Uh, ik lever nog steeds hetzelfde prachtige product. Ja. En dat is wat me drijft. Ik heb het ook niet rustiger gekregen, ik heb het drukker gekregen. Ja. Ik heb ervaar minder stress, omdat nu de, die zekerheid uh, gecreëerd is voor de komende jaren. En eigenlijk heb ik nu nog meer plezier in hetzelfde werk als wat ik hiervoor had. Grappig. Wat ga je de komende jaren doen? Uh, ik ga zorgen dat Business Forensics niet alleen in Nederland, maar ook internationaal binnen de EU een, een, een, een gekende naam is op het gebied van de bestrijding van financial crime. Ja, die, die even, even voor duidelijkheid. Het is, het is geen krimmarkt, hè? Nee, nee dit, dit gaat zo hard en dit gaat ook nog wel even door. Ja. Nederland is, uh, heeft dan wel een aantal uh, aansprekende um, nou ja, schandalen achter, achter de rug. Ja. Maar dat, um, voor ons heeft dat ook een functie. Hè? De um, Nederlandse toezichthouder staat als heel degelijk bekend, is ook heel streng. Nou, wij leveren een product aan partijen die misschien in het verleden nog wel eens uh, beboet of berispt zijn, maar geen van onze klanten heeft een boete gekregen in de periode dat ze met ons product werken. Mm. Bij de strengste toezichthouder van de EU. Nou, met, met, met dat startpunt ga ik nu de rest van Europa in. Om te zorgen dat we daar partijen ook in een veiligere en een rustigere periode kunnen, maar, kunnen loodsen. Hoe hard ga je groeien? Zijn je, zeg maar, je verwachtingen? Ga je keer twee per jaar of keer drie voeren? Wat zijn je groeiplannen? Ik wil elk jaar 50% groeien. Ah. Ah, dat is uh, fors. Ja. Uh, tot slot, wat zijn je belangrijkste lessen als je nu als een ondernemer zit te kijken en die denkt van, ah, weet je, ik, ga, ik ben daar ook mee bezig of ik ben er eens over aan het nadenken of ik wil misschien ergens de komende jaren mijn bedrijf eens gaan verkopen. Waar moeten ze beginnen? Um, ik begin eerst met goed naar jezelf kijken. Is mijn bedrijf wel echt verkoopklaar? En wat moet ik nog doen om, uh, om dat te optimaliseren? En niet, ja. niet gaan windowdressen en niet weet je, al je personeel eruit... zodat je minder kosten hebt, nee. maar het over twee jaar... Uh, met, uh, met gevolgen wordt geconfronteerd. Ja. Maar ga nou echt kijken, wat is mijn positionering? Wat is mijn echte kracht en de kern van mijn bedrijf? En probeer daar, uh, daarop uit te bouwen. Ja. En uh, ik denk dat dat, he, dat is waar je moet beginnen. Maar wat je denk ik ook vanaf het begin moet realiseren, is waar wil ik zijn na de deal? Ja, precies. Ja. Ja, daar heb je een heel duidelijk standpunt in. Het ja. is dus niet een kwestie van ik wil uh, ergens op de Bahama's gaan zitten, ja. Ja. maar je wil gewoon door. Ik wil gewoon door. Ja. Ja. En in welke context wil ik dan door? Ja. Dankjewel dames ja. voor dit uh, verhaal. En uh, dankjewel voor het kijken naar een video uit de serie Dream Exits die ik uh, maak met No Monkey Business. Uh, wil je meer uh, van deze video's zien, dan abonneer je op CVD TV. Of kijk in de playlist van uh, de Dream Exits voor meer gesprekken over prachtige techbedrijven die wij hier in ons landje hebben. Dankjewel voor het kijken. Hoi.